Dag, omdat het vandaag een oefening is, ik ga een knotje maken ervoor plukken. Maar ik had gisteren ook al een knotje gemaakt en nu heeft ze een vet kuif. En daar sproegen we met een vette kuif, ik krijg het gewoon. Ready, set, go. ben ik komen in stap. 6,5 slingert. Hij gaat iets wat over de AC-lijn? Uh, 6,5 naast de AC-lijn. Oh, min 2. Verkeerde kant. Verkante keer. <laughs> <laughs> Dat schouw ik opschrijven: verkante keer. Gebroken 5 meter. Dus eigenlijk zat ze op het goede benen. En ging ze de verkeerde kant op. Ja, lijkt er ja. Maar goed, wat zeggen we hier? Gebroken lijn vind ik een 7,5. Oké, okay, maar wat is het overgang over naar draf en naar links? We gaan naar rechts, dus we hebben min 2. 6,5. Vakant keer. Ja, heb ik. Oké. Okay. Een van hand veranderen. Van zeven. Je mag meer op letter. Die mag een zeven en een half. Mijn bril, doet ze er. mijn bril is in mijn hoofd gegooid. Wat hebben we nu? De grote vol te halen strekken. Tevoren. 6,5. Mag meer dalen. Teugels op maat. Kijken of die op de teugels reageert. Dan is het op maat maken en 7. Volte Gaat snijden. Houdt u in bedwang? Nee, houdt u in bedwang. Nee, goed. volte en zeven. Aanspringen en zes en half mag vloeiender. Zes en half valt uit galop. En op letter, tot, tot B rijden. Overgang, 6. Mag vloeiender, maakt zich lang. Midden eraf, mag een 6,5. Um, rechter. vond het een beetje chaotisch in het begin. Nee, te vroeg. Uh, Volte en 7. Aanspringen te vroeg. En dan? Wat hebben we dan? Te vroeg. En wat wil je dan verzekeren? Uh, doe maar 6,5. Een Even kijken of ze tot 1 rijdt. Ja, dat is mooi. Zullen we hem dan 8 doen? Ja. Overgang 6,5 mag vloeiender, oh. meer ontspanning 6,5. Zeven. je er mooi doorheen. Weer eraf. Teugels, hetzelfde houden. Oh, ja. En vijf. Chaotisch galoppeert aan. Ah, afwenden en stap. Hoop. Even kijken. Het is wel recht. Ja, maar het begint niet. Oh, niet gezien. Zullen we dan en af van maken? Nee. Begin niet recht erbij te zitten. Oh, handhouder mag een 5,5 worden. Scheef. Stap. Um, ho, oh, stap. Waarom ja. verlaten. Voor de stap mag die 6,5. Even kijken. Geven we hem voor de draf, en ze zijn er weer. Nee. Stop. Voor de draf, en zijn een half. En voor de galop. En hij zit er, ja, geef maar zeven voor de galop. En dan hebben we impuls. Die is op zich wel goed. Ja, zeven. Uh, ontspanning. Aanleiding is gewoon eens. Maar ja, dat is gewoon waar je aan werkt. Maar... Ja. Doe maar 6,5. En dan zeg je, uh, mag nog meer ontspannen. Mag een hele proef. Mag een hele proef meer ontspannen? Ja. Er zitten hele goede stukken bij, maar ook stukken wat beter kan. Geef hou harmonie. Dan doen we 7. Effect van de hulpen. En 6,5. En dan zet je even... De achter tussen haakjes, denk aan galop, aangalopperen, waar je zit, 7,5, jij bent voor de bezorging. Oké okay, Tessie, laatste proef voor vandaag. Zet je beste beentje voor. Let's go, oh, we zijn we klaar Oh, ik heb nog niet eens een protocol Oh, ja, 6,5, meer ontspanning. Allebei. 7. Meer ontspanning. Ik wil het eigenlijk wel heel goed en terug, maar dan blijf je net te hoog in de hals. Overgang was mooi. Voorwaarts, de 7. Oh, daar was ik al. Oh. Dit moet dan ook een 7 worden. Oh, dat is dus één ding. Ja, maakt niet uit. We hebben nu twee. Hé, maar ze moest binnenkomen in Ze Dus binnenkomen in stap met toen aandraven. Dat is niet goed. Dit is ook niet goed. Jawel, dit klopt wel. Dit gaat goed, alleen de binnenkomen is niet goed gegaan. Oh. We gaan wel gewoon verder, want ja, ja. dit was, dit klopt dan niet. Hier moeten we even hebben we kijken. Hebben we de stap voor hem gezien? Ik heb niet gekeken. Sorry, Tess. <laughs> <is een> <laughs> Grote Volte. Tussen E en H eraf, hebben we ook gemist. Dat was daar. Die was sowieso goed, Het was een 7. Ja, dit was die Volte. Ja. Volte is een 7. Aanspringen 6,5, mag vloeiender. Oké, okay. als je voor de B op de toegeslag bent, krijg je een 7,5. Als hij zo hoofdvillage had gehad, had je een 8 gehad. Des, Ah, oh, 7. Jonge. Meer ontspanning, op, meer opletten. Overgang 6,5, vloeiender. Ik ga even een hand van aan. 6,5 rechter. Op de Volte. Die is al veel lager. Die doe ik afsnijden. Kijk, hier word ik weer blij van. Ook dat is zonde. Volte mag een 7,5. Overgang een 7, twijfelend. Als ze voor de B1 op de hoefslag is, dan krijgt ze een 7,5. Ja, dat gaat nog. Ja, die hebben Nee. Nee! Nou, dan een 7. Meer op letter. Dus één K is het overgang. Tussen K en A. Dan wordt hij een 6 te vroeg. Hij neemt die al al die mensen. Vol de hal strekken. Oh. Neusje naar beneden, naar voren. Neusje naar beneden, naar voren. Mm, zes, meer dalen. Hadden we Sammy zeven en een half vergeven. Tussen B en M tegels op maat? Die waren zeven. Mm, zes en een half, slingert. Netjes bij elkaar sturen. Slingerts met een baby. Een 7 en meer ontspanning. Ik vind het verruimen wel heel goed. Maar heb heeft zijn neusje te veel in de wind. Dit mag een 6,5. Te snel. Niet een mooi, een meer recht. Mooi recht. Oh. Um, 6,5, beter voorbereiden. Nou, hou weg. Nou, hou weg. Nee, maar wel billen. Um, afgoed is een 6. Zij wint. Ja. <laughs> iemand, okay. Iemand duwt tegen. Ja, 6,5, 6,5, 7, 7. En dan bij de rechterrichting weer 6,5. Meer ontspanning. Of zo, bij deze 6 doen we het De vorige proef vond ik eigenlijk beter. En dan doen we dat de half. De, oh, laat het maar 6,5. Sorry, sorry, sorry. En doen we de harmonie in 6,5 ook. En dan zo streepjes stonden. Ja, jong. Ehm. Um, Effect van de hulp vind ik nu beter. Een 7. Dat ging wel beter nu. Houdingen zitten 7,5. En verzorging is jouw uh... 7,5. Ja, het is ook een 7,5. Ja, dat is die voor jou. Tone. Nou, praat maar. Oh, hi. Ik heb vandaag de wedstrijden gehad. En het is best goed. Ik weet alleen van mijn tweede proef met blondie, weet ik niet. Dat zijn er 202,5. En ben ik heb. Super blij mee. Ga je nou. Daar ben ik echt super blij mee. En uh, ik zat sowieso met alle uh, allen boven de 190. Volgens mij één keer 192,5. Een andere keer 197,5. En de andere keer 199,5. En dan de bovenste is 202,5. Daar is van de halfjes. Dus. Ik ben nu aan het vegen, want alles moet netjes achterblijven.